Ik ben geboren in Roosendaal, een klein plaatsje dicht bij de Belgische grens. Als was kind van een Nederlands-Indische moeder en een Marokkaanse vader. Mijn moeder was twintig toen ze mij kreeg. En omdat mijn vader al op jonge leeftijd vertrok, kwam mijn moeder al snel alleen voor mijn opvoeding te staan. En in dat Brabant van de jaren tachtig was ik in de ogen van sommigen een bastaardkind. En er werd wel gefluisterd, wat moet er van zo'n jong terechtkomen? Maar wat ik heb geleerd is dat je je nooit moet laten vertellen, door wie dan ook, door welke cynici of sceptici dan ook, dat iets onmogelijk is. Dat je je nooit moet laten vertellen dat iets niet kan. Het kan wel. En dat is de mentaliteit die mij bijna tien jaar geleden bij GroenLinks heeft gebracht. En ervoor heeft gezorgd dat ik lid werd van deze partij. Want Nederland wordt al dertig jaar geregeerd door precies dezelfde partijen. En iedere verkiezingscampagne opnieuw, iedere regeerperiode opnieuw, werd als verandering beloofd, maar kregen we meer van hetzelfde. Een steeds verdere economisering van ons leven. Ieder aspect van ons leven, ieder aspect van onze wereld werd teruggebracht tot de simpele rekensom. Het economisme regeert ons. Al veel te lang. Maar er is ook hoop. Het tij in de samenleving keert. Steeds meer mensen willen verandering en willen die status quo doorbreken. En ik heb goed nieuws. De wereld waarin wij in leven, iedere dag waarin wij opereren, die was er niet opeens. Die hebben wij zelf gebouwd. Eigenhandig. Steen voor steen. En datgene wat je zelf hebt opgebouwd, kun je ook zelf veranderen. En die gedachte, dat, dat is hoop. Wij gaan Nederland veranderen. We doen het voor al die onderwijzers die tegen de toets druk in. Dag in dag uit. Keihard werken. Om die leerlingen in hun klas de ruimte te geven, het vertrouwen om hun talenten waar te kunnen maken. We doen het voor al die mensen die tegen de verdrukking in kiezen voor duurzaamheid. Door zelf te beginnen met zonne energie of bewuste keuzes te maken. En we doen het voor al die ouders die een betere toekomst willen voor hun kinderen, maar nu tegen muren aanlopen. Voor hen doen we het. Wij gaan Nederland veranderen.